Antwerp Convention was vorige zondag 26 april opnieuw een grote verzamelplaats voor cosplayers. Dat is een evenement waarbij jongeren elkaar ontmoeten in de outfit van hun favoriete game of filmpersonage. Voor buitenstaanders lijkt de verkleedpartij in Antwerpen Expo maar eigenaardig. Voor de jongeren het evenement van het jaar. Algemene reactie is shit nerds. Uh, maar ze kunnen er al wel goed mee nog. Uh, als, als ik het vertel aan vrienden of collega's, uh, ze vinden het allemaal plezant dat ik doe, maar ze zouden het zelf nooit doen natuurlijk. Ze dus zijn de vijf uh, wizards van Lord of the Rings. Twee blauwe, de bruine, de en de grijze. Ik cosplay nu toch al van mijn 16 jaar ongeveer. Ik ben nu 24, dus ik doe het toch redelijk veel. Ik ga naar het buitenland ervoor en al, dus... En uh, wat zeggen uw uh, vriendenkring en uw familie daarvan? Mijn pa die gaat mee. Dus die laat mij doen. Die, die is iets beter daar dan uit te gaan met drinken of zo en feesten. Dus. Nee, dit is eigenlijk de eerste keer dat ik dat doe. Dus. En hoe bent u dan in, in de cosplaywereld zo terechtgekomen? Ja, eigenlijk door mijn zus en uh, de vrienden. Die hadden gevraagd dat ik mee wou en ik zag dat wel zitten. Hoe bent u in het cosplaywereldje terechtgekomen? Um, door vrienden die ja, er veel mee bezig waren en ik heb dat soort van overgenomen. Wat bent u verkleed vandaag? Een Weeping Angel uit de Britse serie Doctor Who. En uh, dan bent u daar waarschijnlijk ook grote fan van. Ja, hele grote fan.